Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Vandaag Maar daar gaan we dus nieuws doen in 5M. Ik heb achter mij vijf heel enthousiaste politieagentjes staan. Die mij <lacht> graag willen gaan vangen. Um, ik ga er echt voor zorgen dat dat niet gaat lukken. Het is namelijk uh, politie op je hielen. Maar dan online. Ik heb in dit geval de Monroe even gekozen. Dat is een sport classic. Dus je gaat redelijk snel. En achter mij staan allemaal enthousiaste agentjes. Die deze auto zo snel mogelijk klem willen gaan zetten. Ze hebben er zin in. Um, ik ga zo meteen wegrijden. En ik ga een locatie uitkiezen waar ik ga stilstaan. Daar ga ik mij verstoppen. En ik ga een hint geven voor de agenten. Op het moment dat ik die hint heb gegeven. Mogen hun vanaf deze locatie vertrekken. En ga ik wachten tot één van hun bij mij is. Stel er zijn alle bij mij. Dan mag ik meteen vertrekken. Stel er is maar eentje bij mij. Dan mag ik ook al meteen vertrekken. Vanaf dat moment zetten zij de achtervolging in. En moet ik proberen 7,5 minuut. Uit hun handen te blijven. Ik weet zeker dat het gaat lukken. Hun hebben er ook nog vertrouwen in dat hun gaat lukken. Maar ik denk het niet. Um, nou voor de rest. Ja iemand moet daar uh, gezondheid. Ik ga vertrekken. Er mogen geen wapens worden gebruikt. Door jullie er mogen niet vanuit de auto schieten. Ik mag geen wapens gebruiken. Ik heb mijn godmode. Moet ik wel even uitzetten. Vehicle godmode denk ik. Um, ja dat is een goede Ik denk dat die wel uit staat. Ik zal gewoon even invincible uitzetten. Zo, ik ga zo meteen vertrekken. Geen wapens. Voor de rest mogen jullie alles doen. Is het duidelijk voor iedereen? Ja. Ja hoor. Nee. Nee? Oké, okay, mooi. Ik zie jullie zometeen. Veel succes. Goed mensen, ik ga een heel mooi plekje uitkiezen. Op het einde van deze video mogen jullie een nieuw voertuig kiezen. Het is dus helaas wel geen... Um... Normaal, of geen gemot voertuig meer, maar het is in dit geval een standaard GTA voertuig. Dus ik ga twee mooie voertuigen uitkiezen. Nou mensen, ik ben inmiddels op locatie. Ik ga zo meteen de hint doorgeven aan mijn, mijn politieagenten. Ik laat hier even de naam zien voor jullie, maar dat is niet de hint die ik ga geven. Maar dan weten jullie ongeveer wat het is. En dan ga ik nu de echte hint doorgeven. En jongens, let allemaal op, de hint, dat is, hier komen alle trauma's binnen. Jongens, dit is Erasmus. Erasmus. Ja, dat is het. Hebben als eerste? Ja, ik. Ik, door, door, ik hoor dat ze allemaal vertrouwen hebben tot het Erasmus is. We gaan het zien, of ze hier ook naartoe dan komen. Ja, je de verkeerde kant op. Ja, ja um... oké. Okay. Nee, maar... <laughs> ja. Oh, nou, zijn... nou? Erasmus is richting uh, richting strand, richting. Ja! ja. ja. <laughs> op moment ja, het moment tot. Daar, ik hun ja. zie, gaat de stopwatch ja. aan en gaat de tijd beginnen. Dan ga ik 7,5 minuut mijn best doen om van hun te winnen. Okay, volg mij jongens, ik uh, rij voorop. Wij gaan Dat nu richting HB. Op, waar gaan jullie naartoe dan? Want dan ben ik hier ja. bij. Het. Ja, wacht, bij HB. HB wacht ik, bij de brug. Wacht ik, uh, je vind Het te veel tijd denk ik. Nee, maar hij gaat nog niet rijden. Hij capaciteit inzetten, okay, als wij uh, dat zijn. Oh, oh dat is wel mooi. Dan mag je daar lekker niet blijven staan. Ik <laughs> gaan wij lekker koffie drinken. <laughs> als één iemand mij, als ik één iemand van jullie zie, ben ik weg. Ja, wie is om Een markt? Ja, oh, we hebben een markt? Oh, vuile. Ja, jongen. Ja, ik zie hier een markt rijden, dus ik dacht... Oh, dat hebben we uh, hebben we al een markt. Oh, ja, we weet ja. niet, of dat kan ook een NPC zijn. Maar we je hebben ook uh, NPC golfjes erin, dus dat kan ook Ja, dat is dan, dat is dan als een volk. Uh, ik ga even ja nee, die, die golf is geen uh, ongemarkeerd van ons, hè? Uh, wacht, ik ben aan het aanwezig. wij gaan nu naar het ikazias ik kruis. Ja, is niet <tot analyze> voor Wat? Nee, nee, nee, Dat, dat weet, is dat weet ik ook wel, maar waar ga je nou in naartoe? Ja, wacht, ik ben even ik ben, ik, ben ook, ik weet al waar het is, ik weet al waar het is. Ja, je weet wel. Wa waar zijn we nou dan? Ze hebben grote moeite mee, mensen. Ik hoor het al. Kunnen de kijkers ons ook horen? Jazeker! Oh! En die genieten er nu van! Nee dat uh, weet ik. Oké, okay. hey, uh, yeah. we nee, rijden nu ja. niet. Nee, wacht. Al nee, we. je je wel. Wel. weten we, jawel. wel. je dus is. Is. moet die daar naar links. Ja, Mag en? Worden? Nee. Ja. Huh? Yeah. Well. Echt, ja zonder map is veel te lastig. Oh, <laughs> oh, oh, oh. oh. Is wel ik echt kocht jou uh, 15. Weten 15? jullie? Nee, laat maar, kan ik kan niks zeggen. Maar en hier is hij niet, die, die, in die straat eruit, ja maar hier is hij die bij, okay, de de dag, ik wil Oké, goed nadenken, iets waar de trauma's binnenkomen. Ja maar kijk, wacht, ik ga wel zoeken, laat mij maar zoeken. Ik zeg wel eens, ik hem. Heb. Ja, ik weet het wel. Uh, ja ik heb, ja ik weet het wel, ja. Waar de trauma's binnenkomen, even denken. Oh, hier ook? Oh, sorry. Ik denk wel hier, uh, hier was, ja. Was? Ja, maar zijn hier links, links. Ja, hier nee, links. kom naar de kom naar mij, kom naar ja. mij. Of ja. Je weet wel wat het ik is. Ik heb was. hem de! Oh, ja, ik nee, nee, weet nou, het. Ja, hebben heb Ja, Club Club. Ja, hier zit hij. Waar zit hij nou dan? Daarom geen vacatie. Wat? Nee. Ik, ik... Ja, is hij, ik heb hem. Ja, hij staat hier onder ja, nee, de brug. Onder de hij brug? Ligt hij, lig, hij zit nu weg. Hij zit dus wel daar. Jezus. Ja, positief. Bij hem. Kijk. Ik zit ja, helemaal aan de andere kant van de stad, joh. Ja, ik heb hem. <laughs> uh, ja, ik zie ja, hem. Ja, ik heb hem. Hij rijdt op boulevard. Richting Stripclub ja. Goed mensen, ik ben vertrokken. Voor de mensen die de tip niet snapten, wij hebben in de roleplay server eigenlijk het Erasmus waar we met alle grote ambulance meldingen naartoe gaan met de slachtoffers. Dus als wij een ongeval hebben, dan gaan wij daar naartoe met een slachtoffer. Naar het Erasmus. Dat stond er ook, Erasmus MC. Ze hadden al snel door waar het was. Ja, ik ben wel kwijt. Waarvoor het laatste kwijt Ja, ja bij, bij stripclub. Bij stripclub. Je ja, moet, even... te... moet ook niet te veel zeggen, want hij luistert gewoon mee. Ja dus, dus, dus je moet dus, even hij is... werken, dan, uh, werkt het wat sneller. Gewoon niks ah, zeggen tot je me ziet. Ja. Ja. Jullie mogen mij ook hier uit het channel uh, gooien. Nee hoef niet. Nee. Dan is het helemaal, uh, maar goed. Nee, niet. Nee, niet. Ik ben nu een nee, minuut nee, verder. Dat, uh, hier rechts, je wat is dat? Nee, nee. Wat is hier? Nee, dat is een... Wacht nee. okay. Maar dus, um, even had denken. U? Ik.. Hebben ze me? Tip? Tip? Wil je een tip? Ja, De... De... Ga Hulplijn. ik eens even Hulplijn. denken. Ja, tijdrek is dat. Ja, even ja. denken hoor. Ja. Ik uh, denk dat ik maar eens een lekkere wandeling ga maken bij Zonsondergang. Dat is zo mooi op deze locatie. Misschien nog even uh, oh ja, in het reuzenrad gaan of in de achtbaan. Strand, ah, nee, bij de, de man bier. is bij de paderenbaan. Nee, bij de pier. hier. We zijn bij de achtbaan? Wie gaat nou ja, een paderenbaan ja, wandelen? <laughs> Wie gaat ja. daar naar nou wandelen man? Ja, dat is mooi. Ik heb de dorp van twee kanten. Ja, ik doe hem vanuit... Oh, la la la. Wat trouwens ook maar een grapje hè? Nee. Ik heb niet al van een de andere gedeelte. Ja, ja, nou. Ik rijd met die olie mee. Of met die boven. Nou. Die toch al zijn dadelijk kwijt? Ja, dankjewel. Ja. Voor de mensen die het ook nog niet wisten, hun hebben ook geen map, hun hebben geen namen, hun hebben ge geen locaties. Oké, we gaan het pakken. Hè. Mogen er geen 10 minuten van gemaakt worden, dan redden we het in. Ja, ik heb hem, volgbaar. Waar zit je? Ik ja, heb okay. ja, geen idee. Kada thuis. <laughs> oh, Heb je, je ziet op onderin en zeg je de straatnaam, vind je niet? Nee, he, he, he, he, die niet? Negatief. Heb je, dat heb je, sowieso. tegen iedereen Ja, maar die zitten allemaal tekst door elkaar heen. Oh, wij ja, ben mij niet meer. Nee, bij mij niet meer. Oké, okay, we zijn, we zijn er bijna... Op, door. Heb, uh, ja, je bent even A, de top, top, te gegaan met die twee auto's. Maar zijn er nog op uh, uh, strand of niet? Boulevard. Wij zijn nee, bij de boulevard. Oh, ik wist helemaal niet dat ze ook naar naast me reden. Ik dacht dat ik al wel kwijt was. Ja, even de locatie doorgeven. Jongens, wie Ja, is het? je hoort het zo rustig, man. Oh, ze stressen. Ik heb hier alles onder controle, maar hun duidelijk niet. niet. Boulevard Perro. Brockfort. Boulevard gewoon bijstand, bedoel je? Nee. Dit is een hele duidelijke locatie om door te geven. Waar zijn we? Ik ga ze een beetje helpen. Portal. Waar rijden we nu omheen? Portal. Oh. Waar rijden we nu omheen? Kun je doorgeven als tip? Nee, Huis van Michael, ik help jullie. Ah ja, zeg het wel. Ah. Ah, ik ben bij het strand joh. Ja, inderdaad. Oké, okay, je gasten. Ik ben uh, veel te goed voor jullie. Ik zou uh, je tegemoet nee, komen je rijden. Ja, sluit, kom als je Of dan ga dan ik dan dan toch dan een potje golven? Ik denk dat ik een potje ga golven. Ja. Goal, is ja knap. Ja, golfbaan zijn we nu. Door zijn dreef als het goed is. Zo. Ik volg die uh, volgo. Uh... Ja, ik volg de tweede voertuig. Ja, oké. Okay. Uh, hier rechts. Nog een keer rechts. Ik ga niet te veel ja, risico dan dan nemen om twee, straten de, in te gaan. Ik, ik, ik, Voor hetzelfde ja, geld loopt het ja, dood. Rockport. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Ja, de Tennisbaan. Tennisbaan. Ja, ja daar zijn we in de buurt. In de buurt, in de buurt. Oké, okay, van twee kanten. Vier uh... en half ja, ja. minuut verder ga ik er nog voller. Ik denk het wel. Ik heb hier alle vertrouwen in. Tennis wel hier is. Rest, uh... Ik ga toch maar weer een potje golven. Ja, waar is nou? Rug, rug, golven, golfbaan. Oh, daar dus. Oh shit. Ik ga het helemaal nemen. Oh shit. <laughs> ik toch maar even gaan tennis uh, naar het ja, ja ik heb hem bij de tennisbaan. Bij ja, de ja. Kut weg. Tennispas af, man man af. Man man man af. Man ah die oh, loopt man. dood, die loopt dood. Oh sorry mensen. Oh, deze mensen, ja. Volgbondje oh, staat het op, daar op. over. <laughs> <laughs> Achter jullie jongens! <laughs> <laughs> nee, <laughs> kut! Ja, nou. Nee! Ja! Hier komen! Gassen, langer voorbij. Hier komen ja, ze. Rijdt, uh, door. Vijf en een half minuut zitten we. Voorbij de begaanplaats. Kruis, ik meen, links. Oh nee. Oh nee. rij klem joh. Oh nee. O, nee. Ja ja. Linksaf. Ja, ik zie het. Derde voelt ik derde door. Ik richting die jij kan. Ja, laat me laat me langs, laat me langs staan maar, je maar, zeg. Rechts rechts Ik ga links We zijn hem kwijt ook We zijn kwijtgaan bij kwijt, kwijt de krant. Ik heb sowieso mijn kant op. Jent, waar ben je? Ik zit nu op Porto de Draai. Richting okay. Centrum's richting. Ik denk dat ik hier maar even bij het ziekenhuis naar binnen ga, want ik ben toch wel... Uh... Ziekenhuis naar binnen naar het ziekenhuis. Hij zit hier, even kijken uh, wat zit dat op. Ogen... Ja, ik weet waar Ik weet waar het is. Ja, dat is de Acacia, waar je toen net zelf Nee, dat is niet die Acacia. Jawel, dat is bij Dat is de ziekenhuis waar je in volgens mij. Ja, dat is dus Maar je ja? Acacia, Acacia is bij Post Ik ben nu daar, ik ben nu daar, ik zie hem niet Hier, ik zie ik zie Ja, kut, hij is Hier, hier, hier, hier, hier, Ja, wij ik ben nu bij richting de binnenstad. Ik ben nu nog bij Light Oké, okay, waar gaan we door dan? Oké, okay, maar we ja. naar, hij, is, hij gaat rechts. Ah, ja, ja. Hij gaat rechtsaf. Hoe lang, hebben rechts we nog? Ja. Hoe lang hebben we nog? Jullie nee. hebben nog uh, 20 seconden. Nee, Sorry. klik erop. Oké, okay, hij gaat richting strand, vanuit uh, snelweg. Als je de snelheid Zullen we er dan maar 9 minuten voor maken? Ja. ja! Als ik nu niet hier tegen een boom knal en jullie me mijn klem zetten. Ah oh, nee. Okay, Hé, hey. ik ben kwijt. Oh, daar! Waar is hij? Hij gaat... Uh... Bij die file waar je kijkt, gaat hij linksaf. Richting jullie, weer, richting de. Hij ja, gaat op, richting de skatebaan. Richting de wow. skatebaan. Oh! Oh! Oh! Okay, jongens, kom op. Oh, Oké, okay, we Oh! weer. Oh! jongen. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik nu nooit naar achter heb gekeken, de knop naar achter kijken op mijn controller is dezelfde als de motor uitzetten. Dus dat gaan we niet doen. Uh, Uwel, aan 8, -8 uit. Acht wil, minuten we zitten we op. Oh, 18, Nog 1 ja, minuut. Ja, en ik wel, ga nu gebruik wel, maken van, van mijn uit. auto door alsmaar recht door te rijden. En snelheid te winnen. Want ik wil dit van jullie winnen. Eh, Oké, okay, dit was heel stom. Met... <laughs> jullie hebben 8 minuut, hier staat een hele grote zeppelin, oké. Okay. 8 minuut 26. Rechts, rechts, rechts, rechts. Ja, dat niet meer. Hier is de zeppelin. Ik heb de zeppelin hier. Ja, wij zien uh, jullie. Ja, ik zie hem weer. Hij is na de zeppelin in links afgeslagen. Ja, ontvangen hem, zie je. Nou, dat gaan hebben we niet meer, jongens. 10 seconden. Pasto, pasto. Oké, zet al een Kom op. 5, 4, 3, 10 seconden, 2, 1. Ja, gewonnen! Haha. <laughs> ah. ja, en de volgende keer wisten wij wel anders. De proef die gevonden? Ja. <laughs> <laughs> Jammer joh. Ik moet zeggen jullie zien er allemaal heel mooi uit. Jij ook. Hadden jullie dit maar eerder gedaan? Zo, uh. Zo agressief. Hadden misschien nog gewonnen? Ja, we <laughs> <wonen>. <laughs> is niet veel meer over zeg maar. Stiffel. Nou. Doe maar stoppen. Mensen, ik heb uh, nu in beeld zien jullie twee auto's die jullie uh, voor de volgende keer mogen kiezen. Vonden jullie het leuk? Laat het zeker even weten. Vonden jullie single player politie op jullie leuk? Of moet ik beide gewoon doen, laat het ook even weten. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video zoals altijd. Doei! Doei! Doei! Doei! Doei.